Welkom bij Pols Model Trainstuff. Vorige week een uh, weekje gemist in verband met vakantie Ik had wel een opname klaarstaan maar die was uh, dusdanig uh, out of focus dat ik hem uh, niet geplaatst heb um, Ik wil kijken of ik die opnieuw ga doen Deze week ben ik in ieder geval bezig met uh, een, een oudere trein Die ik al een keer eerder heb laten zien dat ik hem had uh, nu vandaag wil ik hem ook uh, repareren zodat hij het uh, wat beter gaat doen het is uh, een, uh, een, een Duitse diesel uh, diesel trein, passagierstrein en <coughs> even kijken ik zet het even als ik hem op de goede wielen zet even kijken of ik alles goed heb Deze heeft mooie binnenverlichting en ook uh, uh, ja autofocus, maar goed, ook de voorkant heeft verlichting. Uh, uh, als ik het de andere kant op laat rijden dan uh, is de uh, verlichting ook mooi rood. Helemaal goed. Als ik de stroom eraf haal dan uh, dooft die langzaam. Uh, het flinke dikke condensator in om ervoor te zorgen dat hij uh, lang genoeg stroom houdt om uh, als hij over een, als hij even stroom verliest dat hij dan niet meteen de hele verlichting uitvalt en gaat knipperen dus dat is best net gedaan dus deze, uh, deze kant is uh, in orde uh, de andere kant daarentegen even weg de andere kant heeft een Vergelijkbare uh, aansluiting, ook op de achterwielen, zit de binnenverlichting. Als ik me niet vergis. Maar die doet helemaal niets. In de voorwielen zit de motor. En die rijdt, maar daar gaat niks branden binnenin. Dus uh, ik ga deze eens even openmaken. Ik heb al gezien, er zitten ledlampen in. En, um, en ik ben benieuwd, er zal wel een draadje loszitten ergens, meestal is het zoiets in foto's als dat. Een van de dingen die ik ook zag was dat dit stuk plastic los zat, dat heb ik vastgezet. Als ik me niet vergis. Even de schroeven eruit nog. Zo, naar de achterkant en dan de kap een beetje naar voren. En kijk dan. Hier zit de condensator voor de uh, verlichting. dat uh, is niet eenvoudig los te halen. Tenzij ik de... Nee, ook dan niet. Nee. Okay. De ramen zijn losgeschoten. En het is best wel een plus om die weer op zijn plek te krijgen. Een deel van de verlichting uh, begint een beetje los te laten de lijn. Uh, het chassis dient als, uh, als de minpool. Die uh, de kabeling hier gaat dus ook via een uh, vier diodes en een gelijkrichter. Dan zorgt hij ervoor dat de spanning altijd de uh, goede kant op gaat. Dit is dus de minkant. Zo, dat geeft me iets meer ruimte. En hij gaat uiteindelijk gaat hij gewoon hier naar de wielen toe, maar dit is de stroom oppikt. Oké. Okay. Ik laat dit even los. natuurlijk nog mijn kabels hier eens kijken of dat de verlichting überhaupt iets wil doen um, dat zal dan via deze en deze moeten zijn kijk de verlichting zelf is in orde. En ook vanuit de wielen kan ik hem goed, uh, pakt hij hem goed op. Het probleem is waarschijnlijk dat, op de, um, dat het frame zelf zou um, ja, worden uitgezien als een bekabeling. En er zit hier een losse kabel. Ik denk dat dat er allemaal nog mee te maken heeft. Dus even zien of ik... Los kan maken zonder al te veel. Oké. Okay. Kijk eens aan. Oh, deze komt van helemaal van hier af aan. Die is natuurlijk voor de voorverlichting. Uh, dit is wat moeilijk te zien. Hier zitten twee lampen. En, uh, uh, wit en rode. Dat is voor de sluitverlichting, frontverlichting. En laten we nog maar even kijken of dat die iets doen. Uh, daar staat stroom op. Ik heb net niet gekeken. Die doen niets. De andere kant op ook niet. Hier zit een kabel die een draad die los is. Volgens mij zijn deze twee alleen maar voor de stroompickup. En ook deze zit los. ik ga eens even kijken waar alle kabels heen gaan, wat ze doen um, dit lijkt in ieder geval de voedingskabel nee dit lijkt... goh wat zou dit zijn? je zou toch denken dat dit een voedingskabel moet zijn maar hij lijkt eerder naar de lampen te gaan um. Ik ga wat dingen doormeten en eens dus even kijken hoe, wat waar naartoe gaat en hoe al deze losse kabels er eigenlijk op moeten zitten. Goed, ik heb mijn werkende erbij gepakt. Um, even kijken of ik dit zichtbaar kan maken, want het is met potlood gedaan en er is nog wat hierachter. Um, dus even kijken. Kom op. Ja. Yeah. Hij gaat in ieder geval van de wielen door de lampen, wit en rood. Van wit gaat hij naar de gelijkrichter. Eén kant van de gelijkrichter gaat naar de, uh, ik zeg maar even de aarde, dat frame zelf. De andere kant gaat door de condensator, door de ledstrip, terug naar de gelijkrichter. En de rode gaat direct naar, uh, de, uh, naar het frame toe. Um, tenminste, dat vermoed ik, betekent dat... Deze twee kabels zorgen ervoor dat de stroom van de wielen uh, via in dit geval de motor naar de verlichting gaat. Dus als deze blauwe hier en uh, er moet nog een zwarte zitten weer aan de motor vastzitten, zou alles weer moeten gaan werken, is mijn theorie. Um. Ik heb hier in ieder geval de uh, blauwe uh, die aan de, deze twee kanten los zit. En de zwarte loopt hier overheen. Die lijkt goed aangesloten te zitten. Dan ga ik er ook vanuit dat hij hem goed uh, pakt, uh, oppakt van de wielen. Dus nu moet ik alleen nog even uitzoeken waar ik die uh... kijk, de motor is opgedeeld in twee delen, dit deel. Dit deel hier is voor de aansturing van deze koolborstel en hier zit een scheiding, hier zit een kleine condensator vermoed ik. En zit hier het tweede deel. Hieromheen loopt een ring naar Iets wat hier lijkt te zitten, wat prima geschikt is om een mooiste blauw kabeltje op vast te maken. En hier tussenin zit ook een condensator voor ruisonderdrukking. Hier overheen loopt de uh, het zwarte kabel. En de blauwe gaat hier eigenlijk in feite omheen en vanuit. Hier zit een, een, een brug eromheen. God, dit is bijna niet te zien. Om um, ervoor te zorgen dat deze koolborstel de stroom krijgt. Dus, deze blauwe moet hierop. Deze blauwe moet daarop. En dat zou voldoende moeten zijn. Nou, ik heb even geen, ik heb een kabeltang hier. Ik heb hier iets wat op een tangetje lijkt. Ja, dat is goed genoeg. Deze kant zit er vrij hard plastic. Dat is ook goed genoeg. Even zoeken. Namelijk nou, soldeertin tin die bij me op is. Ik ben bezig geweest met het solderen van massief koper. Op dat moment gaat het heel erg hard met de soldering tin. Nou, eerst even deze met tin voorzien. Zo. Die ook. Dat is één, niet zo netjes, maar het blijft wel zitten. Hier heb ik wat meer flux voor nodig. Ik heb nog niet zo'n mooie fluxpen uh, flux of iets dergelijks. Gewoon een bak, een zooi. Oh, nou laat ook deze kabel los. Nou. Nog wat meer te repareren. Volgens mij zijn deze solderingen best oud. Dat is één. Dat is twee, eigenlijk. En nummer drie is net dus losgeschoten. Die even opnieuw strippen. En dan hoop ik dat ik dadelijk mijn gelijk krijg. Dat het. O, oh, inderdaad, deze twee kabels waren. Kom maar. Goed zo. Dat die al blijft zitten. Dit wordt een zootje. Dus die andere natuurlijk verplaatst. Eens kijken hoe goed mijn linkshandige zottige skills zijn. Nou, eens kijken. Deze eraan en deze eraan. En de motor begint te lopen. En er brandt een lamp. Andere kant op. Yes. En nou op de wielen. Deze. Deze wielen. Nou. Fantastisch. Ik bedoel, kan nog even gesmeerd worden. De boel moet echt gesmeerd worden. Dat was mijn potlood. En daarna even weer in elkaar gaan zetten. En dan... Uh, ik ga Ik eens kijken wat ik met deze ga doen. Ik weet niet of ik hem wil houden. Ik vind het op zich een mooie... Uh, een mooie trein. Dit is een alles in lelijkheid. Maar, uh, het is, het is niet dat ik ruimte heb voor meer treinen, dus het kan goed zijn dat ik deze ook weer op marktplaats ga zetten. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Ik ga deze nog weer rustig aan in elkaar zetten. En uh, tot een volgende keer. Binnen kort, ik hoop volgende week in ieder geval weer een aflevering te maken. Uh, te denken aan eindelijk hier eens wat mee te gaan doen ik heb vandaag wel op koplopers gewerkt uh, ik denk dat ik daar een heel andere richting in ga want uh, mijn doel wat ik had is uh, denk ik uh, te ambitieus en ik heb nu een heleboel goedkope decoders dus ik denk dat ik in de dummy uh, motorwagen gewoon een decoder zet uh, om de lichten aan te sturen en in de motorwagen zelf ook en dan is het ook wel prima denk ik in ieder geval bedankt voor het kijken en uh, tot de volgende keer.